Ja, nee, dat voelt allemaal een beetje raar. We mag er nu weer ietsje korte pas houden. Goed zo. Hoi, in. Ik ga even aan de... Haar voorbeentje. Ik ga nu iets tractie geven naar buiten toe, want dan wil ik eigenlijk dat het schouderblad dat gaat doen. Als jij wijkt, activeert moet dat been daarheen kunnen. Want dat betekent dat hij mooi in die borst kan veren. Nou, als ik nu vraag, dan heb ik daar weinig mogelijkheid toe. Dat zit ook weer verbonden met dat CTO gewricht. Doe dit nooit zelf, want je moet goed weten wat je doet. Anders kan je het paardbeen breken of zo? Ja. Maar kijk, nu is die wel een stuk verder. Ja. Zie je dat? Ik denk dat dat mooi zichtbaar is. Dan heb ik niet iets raars gedaan uh, en ook niet iets groots. Maar dat betekent wel echt dat hij dus nu, kijk, nu gewoon hier veel losser is. Nou, en dat is heel fijn uh, als ik daar verbetering in wil brengen. Dat doen we rechts natuurlijk ook even. Knap hoor! Goedje. je? Nou, doe jij maar één stapje opzij, want als hij dat been uit mijn handen trekt, dat jij niet een knietje krijgt. En dan gaan we wel ietsje korter vast houden. Dus dan, ja, super. Kijk, dan zie je eigenlijk hier hetzelfde. Dus hij is eigenlijk heel symmetrisch, alleen ik wil hem bewegen hebben. Dat is ineens je been optillen, hè? Kijk, want het schouderblad eindigt hier. Oh, dus die, die loopt tot zo ver door? Ja, die loopt tot zo ver door. En dan zie je hem, kijk, als ik hem... Echt heb nu je paard een beetje op, nee, dat kan hier, Maar je ziet dat het hele schouderblad bewegen. En dat moet ook. En net wilde ik dat eigenlijk niet. Kijk, en dan moet je zien... <lacht> Nu de kan het in keer wel. En ik doe echt niet, ja, ik kan mijn spierballen niet laten zien, maar ik doe echt niet anders eraan trekken. Maar deze bewegelijkheid wil ik hebben, want dan kan die mooi veren. En daar wordt ze blij van straks. Nou, dat moet nog even niet. Ik had ik niet gezegd dat je meteen blij bent. Maar even naar de tong heen voelen, dat zit echt hier, daar zitten heel veel spieren aan vast. En dan voel je ook dat ze wat gevoelig is, Dan doe ik helemaal niet veel. Wel heel belangrijk, met de even nageven, met een half, ja kijk maar weg van mij, maar wel netjes afkouwen, dat is toch wel fijn, achterhoofd nog checken, dat was niet lekker hè? Nou, Aan het achterhoofd, dus aan de schedel echt, daar zitten heel veel dingetjes vast, lichamentjes, uiteinde. En als die heel veel spanning hebben, dan doet dat zeer. Ik weet niet of je wel eens nekpijn hebt, maar nee, ja, het doet gewoon zeer. Nou, wat ik hier doe, is geen handoplegging, want dat kan ik helemaal niet. Maar ik maak gewoon wat ruimte in die aanhechting eigenlijk. Kijk daar, zegt ze. Maar. Oh. Ja. zacht. Want ik heb in de rest van het lichaam ruimte gemaakt, maar als ik hem hier vast laat zitten, op, die, ja, op, dat, op dat schedelstuk, dat doet zeer, dat is zonde. Nou, soms gaat ze ook helemaal in mijn handen hangen. Komt dat dan omdat ze dan minder pijn en minder, hoe heet dat, dat ze dan minder nekpijn heeft? Um, dat komt dan omdat ze het inderdaad niet zelf in stand kan houden. Ja. Dus dat klopt wel. En wat het dan precies is, ja, dat moeten we eigenlijk uh, dan in de training bekijken. Ja. Want soms komt ze gewoon met haar hoofd zo van hem hoofd vast. Ja. ja. Zo. Kijk, dit ik ze heel erg Het zit er rondom het kaakgewricht ook. En... De atlas. En dan maken we los. Is ze naar de tandarts geweest, hè? Ja, laatst ja? nog. Noor. Heeft u iets gezegd? Is daar iets opgevallen? Dat ze uh, rechts, um, dat daar de tanden meer afgesleed waren. Ah, nee, dus dat is een of... Oh, ja. Nou. Dat komen we nu tegen. Dus daar ga ik ook wat meer mobiliteit in brengen. Zo. Nee. Ja. Even naar de andere kant. Kom maar van nu. loop je just onver. Ja, Lekker. hè? Nou. Ja. Goed zo. Goed zo. Het is ook voor mij altijd heel belangrijk dat ik het hele paard doe, dus niet een stukje. Want als ik alleen haar hoofd doe en ik laat achter zitten, ja, dan zit die binnen nooit aan mijn vast. Dus ik doe altijd alles van achter naar voor. En dat heeft ook een reden. De meeste paarden vinden in hun hals en hun hoofd heel vervelend. Dat zie je eigenlijk bij haar ook wel. Achter nou ja, vindt ze het wel prima. Maar hier zegt ze toch wel een paar keer van nou, hmm. Dus als ik ze dan al een beetje geïrriteerd heb en ik ga dan achter staan, ja, dan wordt dat soms ook minder prettig. Dus dat is de reden dat ik dat onder andere zo doe. En uiteraard is het wel zo dat ik probeer om ze zo comfortabel mogelijk te houden. Alleen ik vind het wel heel fijn als ze communiceren als ze echt iets pijn doet. Want ik wil dan weet, weet je maar dat ze pijn hebben. Kijk maar, nu kan ik hem pas helemaal op het achterhoofd mooi doorbuigen. Gaan voor. Dus daar ben ik blij mee. En ik heb een hoop gedaan. Achter. Uh, in de hals, op de kaken, op de achterhoofd, dat betekent dat jij eventjes twee dagen mag longeren. Ja. Onbelast trainen, wel trainen, want ik, ik ben aan het mobiliseren geweest voor jullie. Dat betekent dat ik vooral niet wil dat ze stilstaat, dus dat ze wel beweegt, maar onbelast is geen ruiter op de rug. Dus goed longeren, werk aan de hand, als je dat al kent, uh, is een mooie manier om daar wat mee te doen. Er gaat ze dan op mijn blok staan. Dat kan ik ook, wat jij kan. Um, dus je mag nu even wandelen met hem En dan uh, uh, gaan we eens even kijken wat deze ingeslagen weg gaat opleveren de komende weken. En dan wil ik hem eigenlijk met een weekje of vier terugzien om te kijken wat er overblijft. Ja. Ja? Goed. Nou, succes met de verdere training. Dank je wel.